met de Hoi allemaal. Vandaag is maandag 17 juni en ik ga me nu inschrijven voor de vierdaagse. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw al al rabé. Ja. We zijn nu bij het V-team-tent samen met Dakel. Het officiële moment. Kijk eens. Het officiële v team -bonsbandje. en de button met je naam erop. Je mag je naam hier zo meteen afstrepen. En dan krijg je een tasje met allemaal leuke dingen erin. En vervolgens gaat het echt beginnen. Hoe voel je je? Ik voel me wel goed. Hier ook bij tijdens de Nijmeegse vrienden ontmoet? Ik heb hier hartstikke veel vrienden ontmoet. Ik heb denk ik wel een paar honderd vrienden nu. Die heb ik allemaal bij de Vierdaagse ontmoet. En dat begon al toen ik 14 jaar was, want toen had ik ook voor de eerste keer de Vierdaagse gelopen. Hoe vaak heeft u de Vierdaagse zelf al gelopen? Ik heb hem 13 keer gelopen. Ja. Maar ik heb hem maar 12 keer uitgelopen. Oh. Echt wel. Wat is er die één keer gebeurd in nou, tot was het de Vierdaagse was op de tweede dag. En toen was ik uh, pas een uur aan het lopen. En toen had ik er opeens geen zin meer in. En toen kwam er net een bus langs en toen ben ik erin gestapt. Toen ben ik naar huis gegaan en toen ik thuis was, had ik er alweer spijt van. Vier dagen lang lopen wij maar door jullie. Vier dagen lang gaan wij ervoor. De vier dagen lang. Ik heb er gewoon heel veel zin in, maar wel een beetje zenuwachtig. Ja, dat, is super dat het super gezellig gaat worden en heel veel lol met elkaar. En dat we ook echt heel veel vrienden en zo maken. En dat we ook een beetje ja, grappig, uh, grapjes uit gaan halen. Voor, ja, ik vind het wel spannend een beetje voor uh, morgen. Maar ik heb er ook heel veel zin in. En uh, ik denk dat ik de Vierdaagse misschien wel ga uitlopen. Vier dagen lang lopen wij maar door. Ja, gaan we voor hoe lang? We weet ik waar ik hoor! Vier En we blijven zingen! Hey!